De Hoge Raad heeft op 3 juni 2022 een belangrijke uitspraak gedaan over de in de wet neergelegde loonrisicoregeling. Tot 1 januari 2020 bepaalde de wet dat de werkgever geen loon was verschuldigd als de werknemer de bedongen arbeid niet had verricht. Alleen als de werknemer de arbeid niet had verricht vanwege een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever moest komen, bestond wel recht op loon. De regel was dus geen arbeid, geen loon, tenzij. En het was aan de werknemer om te stellen en zo nodig te bewijzen dat van deze uitzondering sprake was. Een schorsing of non-actief van de werknemer lag bijvoorbeeld in de risicosfeer van de werkgever. De werknemer behield in zo'n geval in beginsel zijn recht op loon. Maar onwettig verzuim, te laat op het werk komen en een gevangenisstraf kwamen in principe in risico van de werknemer. De wet is per 1 januari 2020 gewijzigd. En het uitgangspunt is nu dat de werkgever het loon moet doorbetalen, ook als de werknemer de arbeid niet heeft verricht. Tenzij het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Dus geen arbeid, toch loon, tenzij. En het is nu aan de werkgever om te stellen en zo nodig te bewijzen, dat deze uitzondering zich voordoet. Een wijziging van de bewijslastverdeling dus. In deze zaak maakt de Hoge Raad duidelijk dat de wetgever met deze wetswijziging geen inhoudelijke verandering van de risicoverdeling tussen de werkgever en werknemer heeft beoogd. En ook niet van de rechtspraak van de Hoge Raad over die risicoverdeling. Die oude rechtspraak van de Hoge Raad daarover blijft dus gelden. En dat betekent dat voor de vraag of de werknemer aanspraak heeft op loon nog steeds beslissend is of de oorzaak van het niet verrichten van de arbeid meer in de risicosfeer van de werknemer ligt dan die van de werkgever. En indien een werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht, geldt nog steeds als uitgangspunt dat hij, om aanspraak te kunnen maken op loon, bereid moet zijn geweest de bedongen arbeid wel te verrichten. En is de werknemer daartoe niet bereid geweest, dan heeft hij in principe ook geen recht op loon. In de uitspraak van 3 juni 2022 ging het om een failliet verklaarde werkgever. De curator had de arbeidsovereenkomst met alle werknemers van deze werkgever opgezegd met een achtneming van een opzegtermijn van 6 weken. En enkele dagen na deze opzegging vond een doorstart plaats en zijn de werknemers van de gefailleerde werkgever tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst getreden bij die doorstarter. En de vraag rees of de werknemer in zo'n geval nog aanspraak heeft op loon van de failliete werkgever gedurende het restant van de opzegtermijn. Nee, zegt de Hoge Raad. De curator mag er in deze situatie van uitgaan dat de werknemer niet meer bereid is om te werken bij die gefailleerde werkgever. En deze uitkomst acht de Hoge Raad redelijk omdat de werknemers anders gedurende de opzegtermijn twee keer aanspraak zouden kunnen maken op loon. Zowel jegens de curator als jegens de nieuwe werkgever, de doorstarter. Dit uitgangspunt geldt dus zowel onder het oude recht van voor 1 januari 2020 als onder het huidige recht. De loonrisicoregeling is immers inhoudelijk niet gewijzigd.